Heb jij ook wel eens dat je huid mat en futloos is? Dan heb ik hier een oplossing. Het Vital Mask. Het is een masker wat de huid ogenblikkelijk mooier maakt. Het werkt herstellend en hydraterend. De tintelt prachtig en stralend na dit masker. Je voelt de huid echt fluweelzacht. Je brengt een laag aan op de gereinigde huid. 10 tot 15 minuutjes mag het intrekken en het teveel aan crème verwijderen je daarna met de Biosmooting Tonic.